Nou, dit is dan een uh, zo'n blokje uit muziekles.tk of Guido van Arezzo, de ontdekker of de uitvinder van het notenschrift. Dat heeft zo'n geschiedenis. En dat staat hier allemaal heel aardig beschreven. Het onthouden, gregoriaanse gezangen, ja, op de vier lijnen. Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. De notenamen, waar die vandaan komen, dat heeft ook een geschiedenis. Het neumenschrift, geen lijntjes, is ongeveer zo hoog en ongeveer zo laag. Uh, dan het do-re-mi. Het heet dus eerst ut, remi mi, ut, re, mi, va. Nou zeggen ze dat ut is vervangen door do, omdat ut een, een, een vies woord, een, een woord klonk. Nou ja, de melodietjes die staan erbij, dat is hartstikke mooi echt dit. Het is echt iets voor mooie De een heleboel. Uitgelegd. Waar komt het vandaan? Waar moet je zoeken? En ja, de Guido Hand natuurlijk. Hè? Ja. Doremi. Zogenaamde solmisatiesysteem. Wat later verder werd uitgelegd. En eigenlijk wordt het niet, niet zoveel gebruikt. Behalve bij mensen die echt goede zangles krijgen die krijgen gewoon dit dus do re e mi. Do re mi fa sol, oftewel het handzingen. wat dus eigenlijk oorspronkelijk uit Engeland kwam in de 19e of uit de 19e eeuw. Nou, ik zou zeggen, bekijk dat eens eventjes mooi. Enzovoort, enzovoort. Werd het door de Nederlandse muziekpedagoog Willem Gerolds gepropageerd? Een heel verhaal.